Ik vind de winter niks. Ik vind de herfst niks. Geef mij de zomer en de lente maar. Ik denk toch wel de lente. Zomer. Ik ben echt een koukleum. Bij ons staat de vrachtwagenverwarming op 28. Bijna de hele dag door. Dus... <laughs> en helemaal nu ik wat afgevallen ben. Hè? Dan krijg je het vanzelf wat kouder. Hoor. Ben ik achtergekomen. Ook voor mijn collega op dat moment. Ja, Geef mij de zomer maar. Dat is, uh, is beter. Ik ben, uh, ik ben gek op warmte en de zon. Ja, ah, zonder brilletje op, raampje open en dan aircoatje aan, ja. Mensen want er ook blij van. En uh, ja, ik loop ook liefst de hele dag in een kottenbroek. <laughs> Heerlijk. <laughs>